Nou, de rook is opgetrokken. We kunnen beginnen hier. Bal rolt door Von Viel. Die uh, is wel voor Daan Huiskamp. Toch gevaarlijk. Harry Pinashi, Quincy Veenhoff weer. Benjamin Romion duikt daar zomaar op. Schot van. Stef Nijland. Zo. Dat kan er zomaar in. Goed gevoetbald. goede aanval. Eerste goede aanval van uh, DVS. Daan Huiskamp met de muurtje van drie personen. Komt die vrije trap. Die gaat in één keer op de goal. Zo. Op de lat. Gevaarlijk hoor. En de bal moet uh, daar weg. Want die blijft daar hangen. Wordt daar goed verdedigd. Kan uh, nu DVS gevaarlijk worden in de counter. Het nou, gaat ten koste van een... Overtreding. Slimme overtreding gemaakt. Want er, er was natuurlijk ruimte aan de andere kant voor DVS. Maarten van Dijk met ruimte. Roemion op de zijkant. De, de. Zo. Een mooi schot hoor. Leek uh, de buitenkant te zoeken bij uh, Roemion. Hey, ik dacht, uh, ik heb wat ruimte om uh, op de goal te schieten. Jeremy Jonker die de bal verovert. Goed die bal op uh, Kruisheer. Kruiseer keurig op uh, Jeremy Jonke, die denkt, hey, ben ik aan deze kant van het veld? Ja. Geeft die bal, uh, dat is een goede bal. Het gevoel? Oh. Tarik Evre. Quincy Veenhoff pakt die bal op. Goed gestoken daar. Benjamin Romion gaat 1 op 1 op één komt uh, met de keeper. Pepijn Fonk, goed opgetreden daar. Goed Lars Dekker, maar dat is ook een goede bal. Zijn, uh, als hij die, bal aan de, als hij die man ziet aan de andere kant, gaat een uh, gevaarlijk moment komen voor de goal. Oeh, dat is een grote kans die uh, in tweede instantie er wel heen gaat, maar de bal is al achter geweest. Kruisheer. Quincy Veenhof. Oeh. veel. Goed uh, druk op de bal, Maarten van Dijk. Tim van den Berg. Zo, mooi schot. Ja, Stef Nijland gaat. Uh, nou, nu ruimte dan, Roemer yeah. neergelegd penalty. penalty voor DVS. 51, of 61ste minuut, penalty voor DVS. Adriaan Kruiser. En uh, scoort voor DVS de, de 0-1. Goeie bal, El -Kazuni. Ja, het is 1-1 uh, hier. Goeie aanval uh, van Hercules. Kan hij uh, zijn lichaam goed gebruiken? Dat, uh, dat lukt. Steekbal richting. Oh, prachtig oh, balletje op oh, Bal. Oh, ah, die verdient een doelpunt. Wat oh, een fantastisch gevoel. Ja, dat is. Fantastisch gespeeld door uh, Stefan Nijland. Kortie voor tijd. Het is een overtreding hoor. Einde wedstrijd. Rood. Op scherp daar, scherp Ali. Valstar, Valstar. Vals daarvoor langs. Schijzer trekt helemaal niks, geen tijd bij. Het is na 90 minuten gewoon gedaan en uh, DVS uh, mag... We, uh, we een klein biertje gaan drinken, uh, André. Ja, na de wedstrijd uh, Hercules-DVS, de tweede wedstrijd, Peter Westerling. We gaan door, we mogen nog uh, twee wedstrijdjes. Daar ben je blij om, denk ik. Ja, hartstikke blij. 5-2. Iedereen die gaat toch wel een beetje vanuit dat je het uh, dat dat een voldoende marge is en uiteindelijk is het ook gebleken. Uh, ik denk dat we een paar goede kansen hebben gehad. Dat het niet ons beste voetbal was. We hebben gekozen om in ieder geval als zij aan de bal waren wat meer in te zakken. Uh, nou, dat hebben we op zich prima gedaan. Dus uh, hartstikke blij. Ja, super. En uh, ja, boys, mooie tegenstander. Uh, een tegenstander van naam. Hoe heb, je, heb je al iets van ze gezien? We, wat ja. weet je van ze? Nou ja, ik heb ik heb in ieder geval de wedstrijd uh, sportloos thuis gezien tegen, uh, tegen uh, Kozakker boys. He, dus in die zin uh, heb ik wat uh, gezien. Vandaag natuurlijk niet, uh, maar we hebben iemand uh, op pad gestuurd, dus, uh, dus uiteindelijk weten we genoeg. Nou, uh, we hopen dat het uh, weer een mooie wedstrijd gaat worden en ook dat er een hoop supporters die kant op gaan. Volgens mij eerst een uitwedstrijd nou, en daarna dan uh, zaterdag uh, thuis ja nog voorspellingen of iets wat je in je hoofd hebt? Nee nee nee het is weer een nieuwe wedstrijd kijken hoe deze jongens weer opgekrabbeld worden uh, want er blijft natuurlijk steeds een fysieke aanslag uh, ja kijken en uh, hoe ze gaan uitwedstrijd op zich ook, ook prima maar wel enorm veel we kijken er met veel plezier en we zitten in de halve finale dus uh, ook dat zal weer lastig worden. Net als deze twee wedstrijden. Maar het leest zeker mogelijkheden. Ik denk dat we, iedereen die er nu nog bij zit, dat we, dat we kunnen winnen. En dat het allemaal heel dicht bij elkaar zit. Laatste vraag, Maarten van Dijk. Die ging er vanaf. Hoe ja. weet je al iets? Nou, ik zie hem net de kleedkamer uitlopen. Maar hij gaat schrik. Hij heeft echt een, een, echt een tik op zijn enkel gehad. Dus hij ging er niet doorheen. Maar echt een, ja, een beetje een botknuizing, denk ik. Dus uh, hij, zal, uh, hij zal wel stellen. Ja. IJs erop en door. Nou, we zien elkaar woensdag. Uh, dankjewel en uh, fijn weekend. Fijn weekend, mannen. Dankjewel. Ja. Aanvoerder Tarek, gefeliciteerd. Halve finale. We zijn een rondje verder. Ja, super. Geweldig, toch? Ja, hoe, hoe, uh, hoe heb je de wedstrijd een beetje beleefd vandaag? Ja, we, we, kwamen hier wel met, we stonden 5-2 voor natuurlijk. Dus we kwamen hier wel met het idee van, joh, we, gaan, we gaan niet te veel weggeven. We gaan niet te gek maken. Uh, thuis waren we echt met de intentie van bij de keel grijpen. En als we één keer scoren, dan klappen we eroverheen. En dat hebben we ook gedaan. Dat pakte goed uit. Uh, hier kwamen we wel iets anders naartoe. Uh, maar goed, we wilden nog steeds wel blijven voetballen. Uh, en dat hebben we ook gedaan bij Vlagen. Uh, ja, al met al uh, denk ik dat je gewoon een goede... Een go geen geweldige, maar een goede pot aflevert. Genoeg om door te gaan naar de, de halve finale. Ja, en uh, afgelopen keer heb je een mooi oproepje gedaan hè, voor uh, de supporters. Laten we dat voor nu ook even doen voor uh, aankomende week. Kozakkerboys, nou ja, ze moeten komen, denk ik. Hè? Ja, hey, Kozakkenboys die komt met grote getalen uh, ook uit bij Sportlust. En uh, ik, ik verwacht uh, Ermelo ook in, in hele grote getalen uh, aanwezig uh, op het Sportpark. En we hebben ze ook echt kei en keihard nodig. Dat wordt een hele, hele lastige wedstrijd. Dus we hebben jullie echt keihard nodig. Echt waar. Nou, dat uh, was absoluut afgelopen week ook merkbaar. Het donderdag, dus uh, daar gaan we vanuit. Uh, in ieder geval, heel veel uh, succes. Gefeliciteerd. En we zien elkaar van de week. Dank jullie wel, jongens. Ja, jullie ook gefeliciteerd.